Hi, ik ben Annemarie, de nieuwste collega op de katkamers. Het is inderdaad één orgaan waar je het over hebt, het hart. Maar het is zo interessant, het is zo diepgaand, dat ik me geen moment verveel en ik heb nog zoveel te leren. De afdeling is zo high-tech, dat, dat had ik me nooit kunnen voorstellen dat dat zo zou zijn. Wat mij opviel toen ik hier kwam werken is de sfeer in het team. Die is zo gezellig. We zijn zo hecht met elkaar en we hebben ontzettend veel plezier.